Stefan, niemand wil met ons ruilen. Nee. Niemand zit hier masseurs zitten. Nee. Maar we hebben nog één optie en dat is het bedrijf Marktplaats. Wist je dat zij fan van ons zijn? Zijn ze fan, ja? Ja. En nu werd ik drie dagen geleden gebeld door de directeur van Marktplaats. Ja. En die zei tegen mij, ik wil de masseurs ontmoeten. Ja. En ik wil jullie een aanbod doen. Oké. Okay. En daar gaan we nu naar toe. Spannend. Spannend. Olivier. Dag Albert. Ja, welkom. Leuk, leuk, dat je, leuk dat je bent. Hier zitten onze masseurs en Annelies en Sheila. Olivier, dag. dag. Uh, zij zijn nu de dag. eigenaren dag. van de Rolls Royce. Ja. En uh, nou ja, we hebben een welnispakket, uh, een luxe welnispakket uh, voor 150 personen. En uh, ik heb begrepen dat jij ons een aanbod wil doen. Nou, daar, daarom ben ik hier. We uh, volgen jullie al vrij lang. Uh, het vindt natuurlijk vreselijk sympathiek dat jullie Marktplaats gebruiken in deze miljonairsrace. Uh, wat we jullie aanbieden is eigenlijk om iets uh, zelf uit te zoeken op Marktplaats wat nu te koop staat, te waarde van 30.000 euro, en gewoon zelf uitzoeken. Begrijp ik het goed. Wij kunnen onze masseurs inruilen voor iets ja. wat nu op Marktplaats te koop is. Ja. En dan mogen we zelf bepalen wat het is. Dat is het idee. Uh, als jullie dat vinden, dan mag je zelf helemaal bepalen wat het wordt. En Ruilen natuurlijk tegen de masseurs. En wat ga je dan met de masseurs doen? Wat we eigenlijk hebben bedacht is dat we zeggen nou... Er zijn mensen in Nederland die goede dingen doen. En we vinden het sympathiek om die iets aan te bieden. Als een soort maatschappelijk verantwoord ondernemen. Exact. dat willen wij. Geen mooier doel Er is niks mooiers dan voor het goede doel masseren. Ik zeg laten we het doen. Ja, ik ook. Daar hoeven we niet lang over na te denken volgens mij. Nee. Olivier? Deal. Deal. Ja, goed om te horen. horen we nemen een week de tijd en dan bel ik je. Hartstikke goed. Ja. ja nou, ik ben benieuwd uh, ben wat het wordt. Ik ook. Ja. Yes. Eindelijk. Ja, dat duurde wel heel lang, maar we zijn blij dat we eindelijk nu geruild zijn. Yeah. Ja, die zijn ook enthousiast. Ja. ja. ja. Leuk. Spannend, nou, gaan we op zoek. Ja. We van alvast van niet te goed om gebruik te maken. Uh, nou, ik wil wel een van de 150 passagjes hebben. Uh, <laughs>